Ontdek de Iomabe Amerikaanse koelkasten. Deze global serie is uitgevoerd met intern waterfilter, een verlichtingsunit aan de bovenkant, een luchtsluis, quickspace glasplaten die naar voren kunnen worden geschoven en eenvoudig in verschillende hoogtes verstelbaar zijn. Grote degelijke deurbakken waar meerdere flessen in passen Twee lades waarbij de luchtvochtigheid regelbaar is. Geschikt voor groenten en fruit. En een no frost vriesgedeelte en afhankelijk van het model een ijsmachine, waar continu een voorraad ijs in beschikbaar is. Kijk voor meer info op www.deschouwwitgoed.nl.